Nou, overmatig zweten wordt ook wel eens hyperhydrosis genoemd. Wat betekent dat? Ja, betekent dat op een bepaald gebied, met name de oksels, handen en voeten, dat daar gewoon heel veel zweetproductie is. Ja, overmatig zweten kan heel goed worden behandeld. Uh, nou, natuurlijk ook gewoon soms met deodorant zo, Maar in uh, de medische gevallen, van, uh, dan uh, kan je dat heel prima behandelen met azaluren. Uh, meestal is er één behandeling nodig om drie tot zes maanden, zelfs negen maanden, een goed resultaat te geven. De tevredenheid van de patiënten is gewoon goed en tot uitstekend. Ja, overmatig zweten betekent dus dat je te veel zweet. Dat betekent dus dat, het, dat je geen natte plekken hebt, dus dat is weg te halen.